hier, donkere kringen onder mijn ogen. Nou, ik heb er niet zoveel last van, maar ik ken genoeg mensen die slaaptekort hebben. Ligt ja. het daaraan? Of, uh... Nee, eh, okay. niet helemaal. Uh, tuurlijk heeft het een effect, maar uh, het is eigenlijk toch meer genetica, okay. genetisch. Of, uh, ja, ouderdom. Ouderdom, oké. Okay. Nou, ja, waardoor komen donkere kringen? Of wat, ja, wat waardoor is probleem? komen ze inderdaad. Ja. Ja. Nou, het probleem donkere kringen is... ...zijn eigenlijk gedeeltelijk deelproblemen. Ja. Het komt enerzijds doordat de huid dunner wordt en dat daardoor het vaat, de vaten wat meer zichtbaar zijn... ...geeft dat ja. blauwige effect, of het kan zijn dus dat er wat pigment uh, uh, onder ligt. Dat zie je soms wel eens bij uh, Iraniërs, uh, Pakistanse oh, ja. mensen, mensen een beetje uit het Midden-Oosten... ...of ook Negroïde uh, ja. uh, mensen. En het andere is, is, zoals er volumeverlies komt, dus een, toch, dat er eigenlijk stiekem een traangroot uh, probleem bij de traangroot of de wallen uh, uh, zit. zit. Oké, okay, en wat kunnen mensen die er last van hebben, wat kunnen die doen? Nou, wat ze eraan kunnen doen is, uh, je moet dus die deelproblemen moet je aanpakken. Mm -hmm. ja, ik werk over het algemeen als eerste met dat het volume uh, van de traangroot en de wallen wordt hersteld. Nou, er zijn een aantal fillers uh, uh, die dat kunnen doen. Ja. Uh, nou, je hebt fillers, uh, die fillers zorgen ervoor dat die uh, schaduw al weg is en dat geeft eigenlijk al een heel goed effect. Heel mooi effect, oké. Okay. Nu is er, zijn er ook wat fillers die uh, het wat oppervlakkiger kunnen ingebracht uh, kunnen worden en dat zorgt er ook voor dat dat doorschijnende van die vaakplex wat vermindert een soort van de Gaan we weer door, hè? Ja, nou, ja, ja. Als je bijvoorbeeld hyperpigmentatie, nou dat is echt best wel wat ingewikkelder probleem, maar dat kan je ook aanpakken, uh, met bijvoorbeeld met crèmes of met uh, uh, inspuitingen. Ja. Uh, en uh, je kunt uh, ja, de, de doorschijnendheid wat verhogen. Nou, we gebruiken voor dat middel gebruiken we altijd RSHAI's. Die werkt eigenlijk op twee elementen: ja. op het dikker worden van de huid of uh, die hyperpigmentatie. Ja. Dat is allemaal er ja, zijn wat ja. mineralen, allemaal verschillende cocktail, dingen die daarvoor voor, daar voor, daar uh... voor in zitten. Ja. Nou, dan kan je nog weer de plexa, nog wat anders hebben, dan doen. kan je de plexa behandeling oh, ja. voor gebruiken. Er zijn twee middelen die je daarvoor kan gebruiken. Dat is plexa peeling. Mm -hmm. Die verkoop ik niet afzonderlijk. Die doe ik altijd in combinatie met RSA ice. En ik ga je zo direct helpen worden met de samenleving. Ja? <laughs> Dat komt wel <En>, goed. <laughs> Je kan ook een plexer kan je ook doen, want daardoor wordt ook de huid wat dikker. Ja. Al die elementen zorgen ervoor dus dat toch het effect ja, gewoon weer toonbaarder wordt. Ja, dat je gewoon ja. egaler, uh, egaler onder de ogen uh, je huid hebt, toch? Ja, precies. Duidelijk. En mensen die het ondergaan, wat kunnen die verwachten van resultaten? Ja, nou ja goed. Als je een, een volume, dat, het moet er gewoon wel, als er een volume defect eigenlijk is is het heel goed, ja, goed te behandelen? Uh, met de rsh of de andere middelen, het is, daar moet je wel verwachten, het is, daar zijn geen perfecte middelen nee. voor. Okay. Uh, maar het zegt wel, in wel vrijwel overgrootste gedeelte, 80% denk ik, uh, geeft het een effect waar mensen toch wel echt tevreden mee zijn. Okay. En uh, ja, goed. En hoe lang? Uh... Nou, in principe is het met een, een filler ongeveer anderhalf jaar. Ja. En met uh, de andere middelen, ja, dan moet je het een beetje bijhouden. Eerst moet je een keur doen, en daarna één keer per jaar of één keer in het halfjaar moet je het, uh, het bijhouden. bijhouden. Oké, okay, helemaal duidelijk. Ik ga mijn best doen om deze samenvattingen uh, uh, goed te krijgen. Maar als je last hebt van donkere kringen onder de ogen, dan kan het bijvoorbeeld komen door een verlies aan volume. Dan zou fillers een uh, hele goede oplossing zijn. Het zijn ook wel vaak deelcombinaties hè, in je. Precies. Aan je gezicht, zeg maar, die opgelost uh, moeten worden of kunnen worden. Maar wat het ook kan zijn, is dat er bijvoorbeeld pigmentatie ontstaat en dan uh, kan, um, kunnen crèmes of peelings uh, uh, werken. En we hebben natuurlijk de plexer. plexer. Die werkt voor alles. Die zorgt ervoor dat de huid gewoon uh, strak weer eruit Zeker. komt te zien. Maar vooral, en dat wil ik nog even samen, want dit is ook weer, alles is ook opgericht om die huid wat dikker te krijgen. Dikker, de huid ja. dikker onder de ogen. Precies. Ja. Helemaal duidelijk. Dankjewel Rogier.